Hallo. Leuk Ja. Ik ben Marjan Serali. Ik ben directeur van stichting Vluchtelingenstudenten, het UAF. 55 jaar en inmiddels langer in Nederland dan in Iran. Ik ben in 1990 naar Nederland gekomen eerst als asielzoekende vluchteling. Wat was jouw eerste indruk van Nederland? Het voelde wel goed. Het voelde wel een land waarin je kan zijn wie je bent. Vrijheid of veiligheid? Oh. Zonder veiligheid kan je geen vrijheid hebben. Je komt uit Iran. Je ja. bent gevlucht uit Iran. Uh, in 1979 heeft Iran inderdaad een uh, revolutie uh, meegemaakt. Uh, Shah viel Khomeini kwam. En met de komst van Khomeini veranderde het leven uh, letterlijk en figuurlijk op alle uh, uh, fronten. Voor iedereen? Voor bijna iedereen, ja. Wat veranderde er voor jou? Als meisje moest ik hoofddoek dragen. Mijn moeder was altijd ook een werkende vrouw. En uh, zij heeft geweigerd bijvoorbeeld ook om een hoofddoek te dragen. Lekker eten met elkaar of een lange wandeling met elkaar? Eerst wandelen, dan eten. Maar op een bepaald moment kwam jij in de gevangenis terecht. Ja omdat ik er wel, ja, in, in zover dat je tegen de beleid, ik, ik, ik wilde gewoon dat wij het allemaal kiezen voor de conceptvrijheid. Ja. En dat was heel kort samengevat de aanleiding waarin ben gearresteerd en anderhalf jaar van mijn leven in de gevangenis moeten doorbrengen. Nooit meer zingen of nooit meer dansen? Ja, nou dat is heel lastig. dansen zet ik alles van me af. Dus nooit meer zingen. Ze hebben je gewoon opgepakt omdat je het niet met ze eens bent. Ja, en nou dan, dan uh, is het wel de aanleiding. Ja. En dan, voordat je weet krijg je er ook allerlei beschuldigingen op. Ja. Maar er is geen enkele eerlijke rechtssysteem, geen aanklaag, uh, niks. Maar dan is het omdat je herkenbaar in een stad waar je hebt de activiteiten gedaan. En dan weten ze het wel, je had te pakken. Het uiten van een sterke mening of het luisterende oor? luisterende oor. Ik kan me zo voorstellen dat het iets doet met je kijk op de wereld. Ja, absoluut. Je kan heel erg hard worden, je kan ook uh, waakzaam worden, mm -hmm. je kan ook um, je vertrouwen kwijtraken. Maar in tegendeel ben ik steeds meer gaan geloven in dat vrijheid is, uh, is een uh, zegen die je het wel moet kusteren. Mm. En, en, uh, en vrijheid is ook respect tonen voor wat die andere zegt, wat die andere vindt. Herdenken of vieren? Uh, nooit voorbij gaan aan herdenken om te kunnen vieren. Hoe heeft dit invloed gehad op... Hoe jij je kinderen hebt opgevoed? Uh, ik heb altijd de waarde van vrijheid. Uh, ik, maar ook samen met mijn partner, heb aan mijn kinderen meegegeven. Uh, Letterlijk hele kleine dingen, van dat altijd aan tafel werd bijvoorbeeld. Uh, met elkaar uh, goede gesprekken gevoerd. Maar ook een soort uh, boodschap van, wat je hebt is niet vanzelf spreken. En zit het dan voor jou in het groot of in het kleine? Uh, ik zeg altijd denk groot, maar uh, alles alle zit in de nuances, in de kleine dingen. Losbandig of verantwoordelijk? Verantwoordelijk, altijd. Voor ons in de opvoeding is het zo belangrijk dat we het niet hoeven onze kinderen op te voeden. Van thuis mag je zo denken, maar buiten de deur mag je niet zo uiten. En daarbij is onderwijs ook heel belangrijk. Onderwijs is een belangrijk uh, instrument. Die al... Kennis geeft. Kennis en inzicht uh, geeft jouw vermogen om te denken en je kansen uh, te vergroten, uh, echt een perspectief voor jezelf neerzetten. En ook je talent ontwikkelen. Hoe belangrijk is het om als vluchteling onderwijs te krijgen? In de eerste instantie zoek je veiligheid en dak boven je hoofd. Maar je vloeg niet om alleen jou op te sluiten in een huis. Je wil elke dag gewoon weer iets van je leven maken. En onderwijs is de key, is echt de, de sleutel, is de toegang tot mm -hmm. uh, zelfontdekking. Uh, je geeft de waardigheid aan de mensen terug. Vrijheid of onderwijs? Uh, onderwijs zit in vrijheid. Ja.